Een blote voetenpad hebben ze hier dus ook. Ik zal het bos in. Het is echt fantastisch. Wauw! Ja, de koffer wordt weer ingepakt. Want we gaan een aantal dagen lekker naar de Veluwe het bos in. We worden het bos in gestuurd. We gaan naar buitenplaats Beekhuizen. En die hebben een super toffe forest cabin. Echt midden in het bos. De we hebben foto's al gezien, ziet er fantastisch uit. En wat gaan we daar ja, doen, Silo? We gaan daar we gaan ook in slapen. We gaan er ook in slapen, hè? Naar wie gaan we op zoek? Een spinnenweb. Een spinnenweb? Oh, dat is wel leuk, ja. ja. Je kan niet kiezen dus, wat je uh, meeneemt. Ik zit Nee, het is maar voor twee dagen. Dan weet mama niet, <laughs> wat moet ik meenemen? Zal ik het even Nee. <laughs> <laughs> nou, we ik er heel veel zin in. Ja, leuk, dat hè? Heel leuk. Ja. Ja. Nou, Filou zit wel op de favoriete plekje, achter in de auto. Vindt ze helemaal fantastisch. En je hebt al gestuurd net, hè? Ja. En uh, op naar Velp. Ja. Ja, ik voel me natuurlijk nu al gewoon zo'n oud man die even het vuur aanmaakt. Dat was natuurlijk... Uh, en te één klik gedaan. Maar het ziet er wel gezellig uit, toch? Nou, welkom in onze forest cabin. Ik denk dat het echt een gezellige, knusse avond gaat worden hier. Echt heerlijk. Nou, snel naar binnen. Moet je lekker slapen, Ja. Ja? Het is lekker stil hier, hè? En donker. Zo midden in het bos. Maar goed, uh, we werden wakker van een getik op het dak, hè. Wat is dat voor getik? zegt. Ja, dat is de regen. Daar worden we wakker. Ja, daar worden we wakker van. Hè. Tik waarom, tik, tik. tikkie. Waarom word ik daar wakker van? Ja, omdat dat zo hard tikt. Ineens word je daar wakker van. Het kan ook wel lekker zijn om te slapen met de regen. Maar goed, ja, het is een huisje waar helemaal van natuurlijke materialen gebouwd is. Voor mij. Voor jou, precies. En... Uh, Daardoor is het natuurlijk ook ja, dat je het, de regen goed hoort. Jij ja, zit midden in de natuur, dus dat is. Uh... Kijk. Oh, wat is dat? Nootje. En waar is dat nootje van? Speculaars. Oh, lekker zeggen, heb jij dat al begonnen? Goed, Filou, een lekker speculage. En papa, wat heeft papa net gemaakt? Koffie. Ja, lekker Kijk. koffie. Kijk. mama ook van koffie? Ja, mama houdt ook van koffie. En dit is uh, Dulce Gusto. Dat is best goede koffie. Het grote voordeel is, de cups zijn natuurlijk een stuk groter dan van Nespresso. Waardoor er meer koffie in zit. En logischerwijs dus je koffiesmaak ook beter wordt. Hey. En dat is waar. Kijk! Wat ga je doen? Ik, ik, dit dit dit. dit is. Wow. Boom. I've been searching for so long. So what's another week or two? Cause every time I see you, life goes bright doe voorzichtig bij Ja, je doet heel voorzichtig. Wat een uitzicht, hè. Ja, kijk zo het bos in. Het is echt fantastisch. Heerlijk. En ik was net al ah, even naar buiten. Ah, ja, en? Oh. Ja, dan ruikt het ook zo lekker. Met dennengeur. En hoor je ook uh, vogeltjes. Vogeltjes, ja. Ah. Ik ook. Jij ook? Mm -hmm. <laughs> Toch nog niet, ik vind het echt zo'n fijn plekje. Wow. je ja. Eerste nachtje gehad hier op de buitenplaats Beekhuizen. Echt fantastisch als je het hebt over midden in het bos. Dit is midden in het bos dus. Wat zeg je? Ja, we moeten even naar we zijn onderweg naar het speeltuin. Maar ik wilde jullie dit toch even laten zien. Moet je kijken: allemaal van die gave tenten. Ja, tenten dat doe ik het mee tekort. En hier, daar, dat zijn van die kleine, uh, uh, uh, daar, dat kleine ding. Dat zijn van die kleine pots waar je met z'n tweeën in kan uh, overnachten. Ook super gezellig. Van die mooie Safari-tenten, noem ik het maar even. Echt allemaal glamping. En minder in de natuur. Dus we kwamen gisteren aan en toen zagen we al wilde zwijnen. Gewoon vroeten. Uh, Super tof. Het ruikt lekker. Het regent wel een beetje, maar dat maakt niet uit. Ja, dat is ook leuk. Doet hij het goed? Mooi, wow, niet zo hè? Ja, ik zie het, wat mooi zeg. En nu zijn we bij het restaurant hier zo: restaurant Woods naam natuurlijk. Zo lekker een kopje koffie drinken en uh, Fido is al lekker aan het glijden geweest. En ze vindt nu een fietsje. Dus dat zal... Uh... Lukt het? Dit is een moeilijke fiets. Ja. Kijk, dit is een moeilijke fiets. Oh, oh ja. Nou, het zo moeilijk. fiets is mij. Nou, wat ik al zei, een experiment. Uh, uh, ja, dat is meer een uh, fotografie video Van uh, Vanheen tot nu toe filmden we eigenlijk de vlogs met onze EOS R vooral om een cinematic effect te krijgen maar mijn telefoon was gevallen die was stuk dus ik moest een nieuwe en nu heb ik dus de nieuwe iphone 13 pro waarom omdat daar dus zo'n cinematic modus op zit nou en dat betekent dat ik dus nu gewoon simpel kan kiezen van scherp nog naar hem toe of naar Philoo toe nou ben benieuwd hoe het in de vlogs ja, ik terugkomt wow, wauw en een scherp. mooi zeg <diek> een <hele vereniging. sielly> ja, is. En, is kabel. en is Een blote voetenpad hebben ze hier dus ook. Alleen het is zo slecht weer dat we niet op blote voeten gaan, maar dan maar op de laarzen, vind je Maar dan moeten we wel goed vasthouden. Het zal wel glad zijn, kom, dan gaan we. Even papa een hand. No it sounds crazy baby try to understand me please do ooh, ooh, ooh, ooh. heel goed And knew you'd fit me like a glove the day i fell in love with the pictures in my head over die grote kei Zo goed, zeg. zag je dat Ik zag het ja ik ben trots op je Yes, jee. Nog een keer. Nog een keer, nou, loop maar. Lukt dat alleen? En zelfs terwijl het regende, was het heerlijk om buiten te zijn, de frisse lucht. Maar dat wisten we al. Het regent ook niet continu. Nee, dat is waar. Lekker Helemaal. buiten hè? Hmm. en lekker appeltaart. Mmm. Oh, dat is toch lekker. Ja, en ik wilde eigenlijk nog laten zien hoe we de foto's gemaakt hebben hier bij deze cabin. Uh, dat ga ik zo nog wel even laten zien. Maar ik vooral zelf vind ik het erg leuk dat het gelukt is met ja, hele kleine boompjes die je eigenlijk haast niet ziet staan. Om die te gebruiken om een tof herfsteffect in de foto te brengen. Ik ben er wel tevreden over. Wat vond jij van de ja, het is een goed begin? Hè? Ja, wel, uh, er zitten wel verbeter dingetjes in, maar dat is altijd. Dus uh, nou, daar ga ik zo meteen nog even laten zien hoe we dat gedaan hebben. Uh, maar nu eerst nog even appeltaart. Goed that sugar Nou, ik had nog beloofd om te laten zien hoe we de foto's gemaakt hebben hier. Ik wilde een beetje die herfstsfeer creëren, want gisteren was sowieso geen zon, was een beetje bewolkt en uh, ja, daarmee die herfstsfeer creëren. Nou, dat is gelukt door uh, eigenlijk gebruik te maken van dit hele kleine boompje. Je ziet hem bijna niet staan, uh, die heb ik gebruikt om tussendoor te fotograferen die kant op. Ja, Het is natuurlijk leuker om de foto te zien die we gemaakt hebben, kijk. Maar aan die kant ook. Ja, we zijn de auto ondertussen aan het inpakken. Maar kijk. Ik even laten zien. Ook deze kleine boompjes hier. Hebben een heel mooi effect gegeven. Dat herfsteffect. Die herfstkleuren in de foto die ik voor oog had. Maar zo maakten we dus deze foto's. Zo, weer goed. slot. Of was het weer? Het was echt super. Heerlijk huisje. Lekker genoten. Ja, meteen in het bos. Plilou die is continu aan het uh, steentje zoeken. En ja, blote voetenpad zijn, is er geweest. En het was gewoon een heerlijk uh, verblijf. En nu gaan we nog even lunchen. Ja, maar eerst gaan we nog even lekker wat eten. Dat was erg lekker. dus uh, buiten genieten van de heaters aan en dan een dekentje over je benen. ja dat dan weer wel. Dat was erg lekker. als zo zitten er lekker, lekker nog buiten te eten. in oktober. ja. zo beladen met karamel ijs. erg lekker, hè? Ik zeg gewoon niet. ja. Hebben we net besteld. Ja, ik weet, weet je het niet? Ja. Ja. Ja. Wat heb je nou net besteld met mama? Wat heb je het besteld? Nee. Nee. Uh, Verjaardagstaat. Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de glorie. Ja, in de glorie. In de glorie. Ja, hyper de piep. Hoera, hyper de piep. Hoera, hyper de piep. Hoera. allemaal, het is jouw vrouw. Dit is hierin. Huh? Wat zou je hierin Ja, wat zou je hierin zien? Het is jouw cadeautje. Voor mij? Ja. En hoe kom je daarbij? Dat vind ik een mooi naam. Eentje? Hoe oh, mooi. Het moment om de taart op te halen. Ik ben benieuwd hoe die geworden is en vooral hoe die smaakt. Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is fino. Hip de piek, hoera! Hoera! de